Het is superbelangrijk dat het basisinkomen echt volledig onvoorwaardelijk is. Dus echt dat de enige voorwaarde die eraan gesteld wordt is dat jij mens bent. En omdat je mens bent heb je recht op dat wat je nodig hebt om ervan te leven. Dus we krijgen wel eens de een vraag van waarom krijgen de rijken ook een basisinkomen? Nou, dat is omdat de mensheid, ieder mens, gunt uh, uh, dat hij genoeg geld heeft om voedsel, onderdak, uh, water, kleding van wat te kopen. Op het moment dat je een voorwaarde zou stellen aan een basisinkomen, bijvoorbeeld een inkomen of vermogen, dan moet er een heel controlesysteem opgetuigd worden om dat ook daadwerkelijk te gaan controleren. Dus ook vanuit financieel oogpunt is het veel eenvoudiger en goedkoper om gewoon alle mensen op aarde een basisinkomen te geven.